Vandaag mag jij naar de stembus. Maar hoe bepaal je eigenlijk welk vakje jij rood gaat kleuren? Wat zegt de wetenschap? 12,9 miljoen mensen mogen vandaag naar de stembus. En de kans dat jij gaat stemmen is best wel groot, 80 procent. Maar de kans dat je op een andere politieke partij gaat stemmen is ook groot. Want bij de vorige verkiezingen stemden 39 procent van de mensen... op een andere politieke partij dan bij de verkiezingen daarvoor. Dat doet vermoeden dat jij als kiezer zomaar wat doet. Maar is dat zo? Nee, want ik ga jou een compliment maken, want jij bent als kiezer behoorlijk rationeel. Het beeld dat jij een kiezer bent die de onwillekeurige manier van de ene naar de andere partij zwalkt, klopt niet. Je bent misschien minder honkvast dan vroeger, maar je bent niet losgeslagen. En als we kijken wat dan uiteindelijk de politieke keuze bepaalt, dan blijkt links-rechts nog steeds erg belangrijk te zijn. Maar het grappige met links-rechts is, als je aan duizend mensen vraagt wat is links of wat is rechts dan krijg je duizend verschillende antwoorden. Maar als je aan dezelfde kiezers vraagt om de politieke partijen van links en rechts te ordenen, dan doen ze dat op dezelfde manier. Dus blijkbaar kunnen wij met z'n allen, op basis van links en rechts en onze eigen positie op die links-rechtsschaal, onze uiteindelijke politieke keuze bepalen. Naast links en rechts spelen nog andere thema's een rol bij de uiteindelijke keuze. Zo heb je bijvoorbeeld Europa en Migratie. Nu was het zo dat Europa en Migratie de laatste tijd een duo is geworden. Vroeger kon je nog voor Europa zijn en tegen migratie, bijvoorbeeld de VVD. Maar nu is het zo, als je voor Europa bent, ben je voor migratie. En als je tegen Europa bent, ben je ook tegen migratie. En als de kiezer dan bepaald heeft op basis van inhoud op welke partij hij of zij wil gaan stemmen, is er nog iets anders. En dat is macht. Want voor kiezers is het ook belangrijk of een partij bijvoorbeeld aan de regering gaat deelnemen. Daar heeft de PVV bijvoorbeeld last van gehad na de val van de Rutte 1. Toen bleek dat niemand meer met de PVV wou regeren. Om dezelfde reden zijn er genoeg mensen die nooit op een nieuwe of een marginale politieke partij zullen stemmen. En dat is uiteraard per voor die nieuwe partijen deze verkiezingen. Maar machtig is niet alleen maar het aantal zetels of dat een partij in de regering komt. Machtig kan ook zijn dat een partij heel veel invloed heeft op het publieke debat. En dat jij als kiezer dat heel belangrijk vindt. Goed, jij als kiezer en ik als kiezer, en eigenlijk alle kiezers, weten dus op basis van inhoud best wel op welke politieke partij we willen stemmen. En toch twijfelen wij steeds langer op welke partij we zullen stemmen. En dat komt omdat in ons hoofd alle politieke partijen steeds meer op elkaar zijn gaan lijken. En dus bepaalt 15% van de kiezers pas op de laatste dag op welke partij ze zullen stemmen. En 24% doet dat een paar dagen daarvoor. Dat betekent dus dat bijna 40% van de kiezers pas in de laatste week besluit op welke partij ze zullen stemmen. Dus schrik niet als het verschil tussen de peilingen en de uitslag groot is. Je weet nu op basis waarvan je eigenlijk je politieke keuze maakt. En je kunt nu gaan stemmen. En mocht je spijt krijgen van deze stem, dan doe je over vier jaar gewoon weer iets anders.